Goedemiddag. Leuk u te ontmoeten. Ja, Daar zitten. Dankjewel. Ik ben Maarten de Jong, 81 jaar en ik ben hier omdat ik vroeger in de oorlog als hongerkindje hier ben geweest. U bent um, een zogenaamd bleekneusje. Dat waren kinderen die, ik had bijvoorbeeld oedeem ja. en die werden dan in de hongerwinter ergens in het land gedropt waar voldoende voedsel was. Snapte u waarom u weg moest? Nou, niet direct. Ik wilde eerst niet. Nee, dat begrijp ik. Nee. Maar uh, toen het eenmaal zover was, vond ik het uh, eigenlijk wel spannend. Ja? Herdenken of vieren? Beide. Herdenken en vieren. We werden in een, zeg maar, een vrachtboot. Ja. We mochten niet op dek. Er lag stroom onder het ruim. We werden hier naartoe gevaren. Het moest allemaal stiekem. Nee, het moest niet stiekem. Er lag een groot uh, rood kruis uh, zat ja. er op het dek. Ja. Né, om, uh, ze zien dat we niet beschoten mochten worden. Ja. Dus in twee dagen zijn we hierheen gevaren. En s'morgens vroeg kwamen de, zeg maar de gastouders ja. ons ophalen. Ja. Hoe was dat? Ja, om te beginnen: je zit in een hele rare omgeving. Je hebt een, uh, met allemaal mensen die in uh, dracht lopen. <laughs> Want u komt en... uit de stad oorspronkelijk toch? Ik kwam uit Schiedam toen, ja. ja. ja. En uh, toen kwam ik bij hele aardige mensen terecht, familie Kramer, Johannes Kramer en Johanna Keuter met twee kinderen, ja. In dat huis was ik. In het huis op de hoek? Ja. Met die mooie roze boom door. Ja, ja. Ja. Vrijheid of veiligheid? Oeh, ik denk, veiligheid, vrijheid kan niet zonder veiligheid. Moest je heel erg wennen, omdat, vanwege het verschil van stad en platteland? Nou, nee. nee, eigenlijk niet. Ik voelde me daar heel gauw thuis. Dat was een uh, gezellig gezin. En, uh... Maar het waren niet uw ouders. Nee, maar op een van de manier uh, heb ik geen heimwee of zo, niks gehad. Nee, ja. ik, ik voelde, het daar wel prettig. Ja. En ziet het er nog hetzelfde uit? Het is, de entree is een beetje veranderd. Dat kun je ook wel zien, niet meer stenen erin. Maar voor de rest is. En achter was het wat anders. Maar in principe is het hetzelfde huis. Ja. Maar hoe, hoe kwam het dan dat u er zo rustig onder bleef? Nou, laat ik even vooropstellen: het is uh, ruim, 70 jaar. Nee, ja, ruim 70 jaar geleden. Dus in mijn herinnering heb ik geen heimwee of angst voor mijn nieuwe omgeving of zo gehad. Nee, ik voelde me daar wel thuis. Uh, dat kamertje, daar sliep ik. Daar boven rechts of ja. flinker aan? Nee, rechts. Ja. ja. Een kamertje met bloemetjes behang. Ja. Ja. En daar sliep je in een eentje? Ja, daar sliep ik alleen. Ja, en ja. hadden ze kinderen? Twee. Kind. Oh, ja. Twee meisjes, uh, Annie, Annie en Jannie. Urk of Schiedam? Urk, daar had ik de mooiste tijd. Be begrijp je als kind de oorlog, die onvrijheid die er was? Je voelde natuurlijk wel dat er een heleboel aan de hand was. Wij woonden in Schietam. Va vaak schietpartijen, bombardementen. Ons vlak tegenover ons huis is een uh, het zwaar bombardement geweest. Ik was ontzettend bang van de SS'ers, die echt, die, die uh, uniformen. En dus moesten moest broertjes en zusjes achterlaten? Ja, iedereen moest ik achterlaten. Ja. Ja. Maar ik herinner me niet dat ik dat nou zo erg vond, ik vond het ook wel spannend. Ik had honger odeem. Ja. ja, ja. Dan, dan is de keuze ook niet zo moeilijk natuurlijk. Uh, zit het op... delen of geven? Ik denk delen en geven op zijn tijd, ja. ja. Heeft u kinderen? Ja, ik heb drie kinderen. Wat zou u doen als het om uw kinderen ging? In zo'n situatie ja. denk ik dat ik het ook zou doen. Ja, ja zeker. Ik, als je moet kiezen tussen een kind verliezen, bij wijze van spreken, hè? omdat ze het verhongeren en ze sturen naar iets waar ze eten, te eten krijgen, is die keuze dan niet zo moeilijk? Wat is vrijheid voor u? Vrijheid voor mij is eigenlijk dat je niet onderdrukt wordt. Dat je de dingen kunt doen binnen bepaalde perken die je graag wilt. Want aan de andere kant, je mag een andersmans vrijheid ook niet beperken. Hè? Dat kan ook niet. In Schiedam loerde het gevaar bij wijze van spreken om iedere hoek. Hier was het veilig. Ja. Heel anders. Ja. En wel fijn. Ja, zeker. Ja.